Je wilt een video vertalen, alleen hoe doe je dat? Laat je de video voorzien van een anderstalige voice-over of gebruik je ondertiteling in een andere taal? Bij het vertalen van een video is het belangrijk om na te denken over de doelgroep. Komt je boodschap ook over in een, andere taal, in een ander land? Smaak is namelijk per cultuur erg verschillend. Je doet er goed aan om hierbij stil te staan wanneer je een video gaat vertalen. De stem is heel bepalend als je een voice-over kiest. Die moet goed bij de boodschap passen en toch neutraal zijn. Als vindbaarheid van de video belangrijk is, dan is ondertiteling altijd de beste keus. De tekst van de ondertiteling is namelijk indexeerbaar. Bij deze video hebben wij beide opties gebruikt zodat je het verschil zelf kunt ervaren. You want to translate a video, but how do you do that? Should you have the video dubbed? Or should you add subtitles in another language? When translating a video, it's important to consider the target audience. Will your message strike the right tone in another country? Taste can differ widely per culture, after all. It's good to think about this when you want to have a video translated. The voice is another important factor if you opt for a voiceover. It needs to fit the message and yet sound neutral. If the findability of your video is important, then subtitling is always the best choice. This is because the subtitle text can be indexed. In this video, we've used both options, so you can experience the difference for yourself.